Dit is Bing. Hij doet mee aan een vreedzame demonstratie samen met honderden anderen. Bing wordt opgepakt. Een voorbijganger ziet het gebeuren. Hij is geschokt. Meteen neemt hij contact op met Amnesty International. Amnesty gaat direct aan de slag. De zaak wordt onderzocht, getuigen gehoord, feiten gecontroleerd. Dan is het zeker. Het gaat om Bing. Binnen 48 uur organiseert Amnesty een spoedactie. Razendsnel wordt de actie over de hele wereld verspreid. Hij komt binnen op de telefoon van Julia. Maar niet alleen bij Julia. Ook bij Juan, Noor, Victor, Moussa, Anna, Dominique, Kees, John, Aisha, Carlo. Tienduizenden mensen, waar ook ter wereld, ontvangen het bericht om voor Bing in actie te komen. Ze doen dat per brief, e-mail of sms. De autoriteiten worden overspoeld met duizenden protesten. Nu weten zij dat de wereld meekijkt. Daar ligt onze kracht. Doordat mensen zoals jij massaal in actie kwamen, werd Bing beter behandeld en kwam hij eerder vrij. Jij hebt de macht om mensen vrij te krijgen. Gebruik je macht.